Mijn naam is Cindy de Graaf, ik ben de moeder van Max de Graaf en we zijn eigenlijk al bijna negen jaar verbonden uh, met de Dusamdance Division. Uh, Max is hier als klein kereltje van zes jaar binnen gekomen en uh, toen heb ik eigenlijk altijd al als vrijwilliger uh, meegewerkt en altijd geholpen uh, bij de kap, bij de ging, uh, eindeloos naakje, haakjes aangenaaid aan de jurken van de bloemenwals, uh, eigenlijk allemaal uh, zo langzaam er een beetje ingerold. Uiteindelijk een beetje wat meer gefocust op de griem en de laatste drie jaar eigenlijk als hoofdgriem verantwoordelijk geweest voor alle griem die we hier moeten doen. Uitleg geven aan de karakters, aan de cordobelair, maar ook aan de moeders. Want we hebben natuurlijk heel veel moeders nodig of vaders die goed kunnen griemen of haren kunnen doen. Er zijn zelfs mannen die ook kunnen vlechten tenslotte. En uh, uiteindelijk um, moeten ze natuurlijk allemaal hetzelfde kunnen doen. En hebben ze natuurlijk uh, de taak om er zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk volgens het programma en volgens de productie eruit te zien. Dit jaar hebben we eigenlijk een beetje een sommige productie. Dus niet zo heel erg sprankelend. Um, alleen een paar rijke dames die er prachtig mooi uitzien met mooie rode lippen. En verder hebben we nog een hoop arme sloebers, Mensen die er um, niet zo sprankelijk uitzien met vegen in de gezicht. Maar toch uh, in de make-up netjes erbij moeten zitten. En uiteindelijk um, de Corde ballet is eigenlijk de leukste dit jaar, want die spelen de geesten en die moeten toch hele mooie paarse ogen hebben met mooie accentuerende gezichten onder een kap, dus ze zien er echt wel echt als geesten uit en dat geeft wel een heel erg mooi theatraal gezicht op het podium, dus we zijn benieuwd hoe we het allemaal uit gaan pakken. is Nee, hebben we niet. Nee, Mijn ervaring is, uh, met de Dussel Vision is eigenlijk uh, dat het uh, een fantastische uh, warme familie is waar je, uh, waar je in terecht komt. Je bent onderdeel van het proces en uh, je moet natuurlijk wel doen wat er van je gevraagd wordt, als je je daarvoor hebt opgegeven. Maar uh, het is altijd weer super. Uh, ondanks dat Max eigenlijk dit jaar niet zou meedansen, heb ik hem wel opgegeven als vrijwilliger en uh, toch uh, de Grim-verantwoordelijkheden uh, gekregen weer dit jaar. En we kunnen eigenlijk niet zonder de Dutch and Vinden. Dus uh, dat is wel het mooiste van dit hele project. Ieder jaar met de kerst begint het weer te kriebelen en wil je toch eigenlijk weer onderdeel zijn van die familie. En er hard voor werken, want er wordt in het theater wel heel hard gewerkt door iedereen achter de schermen om alles weer mooi te krijgen. De kostuums prachtig neer te zetten en de kap en de ging dat alles en iedereen er weer goed bij staat op het podium. met het onder je oog, of je iets iets verder door laat lopen, daar wordt je ronder van je oog. Dus eigenlijk is het slim om gewoon eerst met paars gewoon een rondje te maken.